welkom bij iedereen kan haken we zijn vandaag aangeland bij het truitje bij de armsgaten gaan we mouwtjes aanmaken en um, we doen deze deze heb ik al gemaakt en we beginnen onderaan en we maken hem vast aan de armsgaten en ik ga dadelijk met jullie mee haken uh, je kan de gewenste lengte aanhouden dit zijn ongeveer vijf toeren vijf uh, rijen en dan kan je stoppen je kan hem langer maken je kan ook een een kapje erop op haken wat je eigenlijk zelf wil ik heb even een nieuw bolletje gepakt en um, die wilde ik laten zien um, je hebt ook de draad van de buitenkant die heb ik vastgeplakt met een uh, plakbandje en je hebt de draad aan de binnenkant en die binnenkant dat is toch het handigste om te haken dat je continu je bol bij je hebt zonder dat uh, ja, zonder dat uh, de bol weggerold, we beginnen met een opzetlus, zoals je dat gewend bent, ja, iedereen doet het op zijn eigen manier en je pakt het armsgat aan de onderkant, waar de marker zit, en dan steek je daarin en je pakt de draad aan de voorkant pak je en je haalt hem om je haaknaald en je haalt hem door en je zet hem met een halve vaste vast nou zit mijn marker een beetje in de weg, maar dat maakt niet uit, je gaat er gewoon doorheen en dan zet je 3 lossen op en dan begin je aan het armsgat helemaal rond met de eerste toer, en de eerste toer is 2 losse en 5 vaste en ik begin nu met 5 vaste en je haak je gewoon goed stevig aan het aan het pand dit is de eerste vaste. Tweede vaste. Derde vaste. En als je een uh, stokje tegenkomt dan zet je hem daarin, drie vier en in een opening doe je er twee, vijf. En twee lossen. En dan sla je sla je dus eigenlijk eventjes wat over omdat je twee lossen hebt. En dan ga je weer verder met vijf vaste. vier en dan weer twee losse sla je een beetje, dan ja, je legt het een beetje zo erop en dan pak je de sla je de twee over en dan pak je de volgende 5 vaste weer. 1 2 3 4 5 en twee losse 1 losse 1 2, 3, 4, 5, 2 losse zo maak je de hele toer van het armschat af. Nou. Vijf, met twee lossen 1 Ja, kan ik er hierin opzetten. Ja. vijf, twee lossen dan leg je zo die twee losse even, dan kijk je waar je uitkomt en daar zet je weer je vaste 1, 2, 3, 4, 5, 2 losse We zijn al op de helft. 1 2 twee losse 1, vijf, deze toer is het lastigste hoor, dan, ja, dan moet je even een beetje zoeken waar dat je de steek op zet, 1, 2, 3. vijf, twee losse één, twee, drie, vier, vijf, en twee losse En we zijn begonnen hier met zeg maar de, het opzetlusje en de vijf vaste. Dan kijken we even hoe ver dat we nu in de toer uitkomen. Dan zetten we deze nog even twee vaste. 1 2 Nou, deze is een beetje lastig, maar we komen er en dan gaan we nu op de tweede lusje van de begin stokje. Ja, als je dit als een stokje ziet, daar zet je hem vast. Met een halve vaste, dus dat betekent gewoon draad ophalen en doortrekken en dan begin je met toer 2 met weer 3 lossen en dan gaan we beginnen met hier in het midden van die 5 beginnen we weer 3 vaste, sla je er 1 over 3 vaste 1, 2, 3 dan een losse en dan in die opening een stokje een losse en een stokje en dan weer een losse en dan slaan we weer een vaste over en dan zetten we weer 3 vaste op 1 2 3 en weer een losse en een stokje en een losse en een stokje en een losse en weer drie vaste kijk deze toer gaat al makkelijker omdat je nu uh, al de aanzet aan het armsgat uh, klaar bent dus je kan nu gewoon uh, je patroontje weer volgen op de middelste en dan losse ik slaat deze over en je pak de tweede een de derde vaste, of de tweede vaste, en de derde, en een losse en in de opening van de twee losse zet je een stokje, een losse en een stokje en weer een losse, even het werk goed leggen slaat er een over 1 2 3 kijk deze sla je over en dan pak je de tweede vaste en nog een vaste en de derde vaste een losse en weer een stokje en een losse en een stokje en een losse 1 een overslaan een, twee, drie en een losse, een stokje en losse en een stokje en een losse en weer drie vaste. Een losse en weer een stokje. Een losse en een stokje. Een losse en weer drie vaste. Een twee. Drie. En een losse en een stokje. Een losse en een stokje en een losse. Kijk, en we zijn al bijna weer aan de onderkant. een stokje, en een losse, en een stokje, en een losse, en drie vaste, een losse, een stokje, een losse, en een stokje, en een losse en hier zie ik, even kijken hoor, hier hebben we even best wel veel ruimte dus we zetten even hier een vaste ja dan moet je zelf ook even kijken hoor, hoe dat je opgezet hebt een vaste en nog een vaste en de derde vaste en kijken we even hoe we hier uitkomen om op deze toer uit te komen want hier zijn, even kijken hoor, drie vaste, losse en hier is voor de waaier de opening, dus dan moeten we met de waaieropening aan de onderkant uitkomen. En dan pakken we dus een losse. En een stokje zetten we dus hierin, zodat we hier dus weer die waaier krijgen straks. Een stokje en een losse. En dan zetten we in de tweede steek van die opzet van de tweede toer. Zetten we vast met een vaste. En dan zetten we weer hier drie losse erop, en dan gaan we aan de toer beginnen met de waaiers: toer 3. En dat was een losse, een vaste, een losse, en hier de waaier in. Dus we beginnen hier met een vaste, een losse, en we gaan de waaier in de tussen de stokjes insteken en dan moeten we vijf stokjes pakken, 1, 2, 3, 4, een, losse, een vaste, en een losse. En weer vijf stokjes en weer een lossen en toe drie maak je zo helemaal af. Zo, ik trek even aan mijn draad zodat ik uh, dadelijk. Uh, niet mijn, mijn steken mis, dan leggen we even het werk plat en dan maak je die, dat hele mouwtje maak je net als deze kant zolang als dat je het wil en dan krijg je echt een, een leuk truitje kant waaier steek ik zou zeggen abonneer hieronder bij mijn foto als je daar op mijn foto klikt dan kan je abonneren en dan kan je de volgende keer zien hoe we de hals af gaan werken dan is je truitje klaar bedankt voor het kijken duim omhoog en nou, tot de volgende keer